Afschuwelijk, hè. deze geluiden. Daar heeft onze monteur Max zich mee geamuseerd. Maar wat nu als je niet naar een universiteit van Vlaanderen filmpje aan het luisteren bent en toch constant van dit soort gepiep of geruis hoort? Dan heb je waarschijnlijk tinnitus. Want eigenlijk is het in onze hersenen nooit helemaal stil. Die produceren altijd wel iets van elektrische signalen. En soms kunnen we dat horen als een piep. Nu, dat is helemaal niet erg. Maar wanneer je die geluiden constant hoort, wel, dan heb je tinnitus. En voor sommige mensen wordt die zo luid dat ze nog slecht kunnen slapen dat ze zich heel moeilijk nog kunnen concentreren. En dan kan het soms echt wel lijken alsof je gek aan het worden bent. Dit is Sarah Michiels, professor revalidatiewetenschappen aan de U. Hasselt. En tijdens haar doctoraat ontdekte ze dat de geluiden die tinnituspatiënten horen anders worden, soms ook erger als ze nekproblemen hebben. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen en we willen graag van haar weten of je ook tinnitus kan krijgen door hard op je tanden te bijten. Ja, je kan inderdaad tinnitus krijgen door hard op je tanden te bijten. En wel op twee verschillende manieren. Dat kan figuurlijk als je bijvoorbeeld tijdens een stressvolle periode echt op je tanden moet bijten om door te zetten, dan kan je daar tinnitus van krijgen. En de reden hoe dat komt um, is eigenlijk omdat je in zo'n stressvolle periode um, ben je veel bewuster van alle signalen die je hersenen maken en op die moment ga je je dus ook veel bewuster zijn van de signalen um, in, het in het gehoorsgedeelte van je hersenen. Tinnitus dus door figuurlijk op je tanden te bijten, door even te moeten doorzetten, maar kan het ook door letterlijk op je tanden te bijten. Mensen die heel veel op hun tanden bijten, letterlijk, krijg je heel veel spanning in de kaakspieren, ook vaak spanning in de nekspieren. En door die spanning wordt vaak een bestaande tinnitus wat luider, of eh, gaan er ineens andere geluiden ontstaan eh, door op de tanden te bijten. Bij tinnitus is er dus niets mis met je oren zelf. Hè? Tinnitus is een symptoom van een ziekte, een beetje zoals pijn, en kan vele oorzaken hebben. En bij een kwart van de mensen met tinnitus is het dus die kaak- of nekspanning die tinnitus verergert of zelfs veroorzaakt. Dus wat er gebeurt, is eigenlijk de spanning of informatie over de spanning in de kaak- en de nekspieren. Die komt hier toe en meer bepaald in dat kleine stukje hier, de hersenstam. Dat moet je zo ongeveer hier lokaliseren, vlak onder je schedel. Die kern die is ook nog verbonden met een andere kern die belangrijk is voor het gehoor. Door het feit dat daar verbinding zit. Normaal gezien wordt die verbinding gebruikt om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld op het moment dat je aan het kouwen bent, wanneer je kaakspieren gespannen zijn, dat je jezelf niet hoort eten. Wat dan wel belangrijk is. Bij sommige mensen met tinnitus worden die verbindingen ook voor iets anders gebruikt. En op die manier kan spanning in de kaakspieren die kern gaan triggeren om impulsen te sturen naar het gehoorsgebied van de hersenen, waardoor dat... Spanning in de kaak kan waargenomen worden als een piep in je oor. Maar we zitten hier met een kinesist voor ons, dus ik vroeg aan Sarah of ze niet een paar oefeningen heeft die daartegen helpen. En jawel, redelijk simpele zelfs, waarmee ze mij al heeft geleerd hoe je van die kaak- of nekspanning afraakt. Zo heeft ze ook een vierde van de tinnituspatiënten al geholpen. Maar Sarah doet nog verder onderzoek, want ze wil meer mensen van dat gekmakende getuit, gerinkel, geruis of gesuis afhelpen. Wat we hier nu onderzoeken, is of we door middel van sporten de tinnitus kunnen verbeteren. Want we weten dat stress een belangrijke factor is in het onderhouden van tinnitus en het erger maken van tinnitus. Maar we weten ook dat sporten, zoals met fitnesstoestellen, dat dat stress kan verminderen. Dat zit een klein addertje onder het gras en dat is eigenlijk dat een deel van de patiënten met tinnitusklachten opmerkt dat de tinnitus net erger wordt tijdens het sporten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daarom willen we gaan uitzoeken welke manier van sporten dat kan voorkomen. We hebben een aantal hypotheses. Eén daarvan is dat bloeddrukstijging tijdens het sporten dat zou kunnen veroorzaken. Dat is één zaak. Een andere zaak is dat veranderingen in het bloed, die, waarvan we weten dat die gebeuren tijdens het sporten, dat die ook een invloed zouden kunnen hebben op de tinnitus. En dat is wat we momenteel aan het onderzoeken zijn. We gaan hier mensen laten fietsen enerzijds en krachtoefeningen laten doen aan de andere kant. En we gaan dat laten doen zowel aan hoge intensiteit als aan lage intensiteit. Om te gaan kijken welke manier van oefenen het meeste effect heeft op de tinnitus. En dat is iets wat we meten door mensen op een lijntje te laten aanduiden op verschillende momenten tijdens en na het sporten. Hoe luid hun tinnitus precies is van... Nul, helemaal geen tinnitus, tot de luidst mogelijke tinnitus die ze zich kunnen voorstellen. En tegelijkertijd gaan we ook de bloeddruk meten. Gaan we op een aantal momenten bloed prikken om te kijken wat er op dat moment in het bloed veranderd is. We willen graag weten welke manier van sporten het beste is voor patiënten om hun tinnitus te verbeteren. Merci dus aan Sarah en collega's omdat jullie blijven uitzoeken hoe we mensen met tinnitus kunnen helpen. Wil je nog meer weten over tinnitus? Bekijk dan zeker dit college van Laure. En wil je nooit nog een video van de Universiteit van Vlaanderen missen? Abonneer je op ons YouTube kanaal of op onze nieuwsbrief. Ciao.